Nou ja, weet je wat ik interessant vind, Kelsey? Je begon eigenlijk met de wereld van de doden, waarop ik gek schreeuwde, zei, zijn dat de bewoners die je me omgebracht hebt. En toen zei ze van ja, ik ben wel eventjes alleen met ze geweest. <lacht> mm. en, en dan komt dit. En wat is dit dan? Laat ze vertellen, is wat een is? papiertje. Een papiertje en hier zie ik een ongeluk. Ja, dat kind was uh, aangereden door een scooter, maar dit was iets heftiger. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar dit had met het uh, ja, audiotour dat... te maken, ja. Had die mevrouw ja. er iets over vertelde? Ja, die mevrouw vertelde dat het kind gewoon ah, ja. was. Maar, ja, maar oh, de, het hefste. kind had alleen maar wat schammetjes. Oh, okay. <laughs> en die schoenen, dat was. Ja, het moest van zijn schoenen uit. Ja, schoenen uit doen. Dat moet op heel veel en, plekken. Uh, die ogen? Ja, ik voelde me gewoon bekeken. Ja, ja nou maar waar zaten ze je aan te kijken? Oh, die nee, nee, nee, maar, nee, maar gewoon met al die foto's en zo aan de muren. Oh. Oh, dat is heel maar goed, hoe meen. vond je het eigenlijk om zo in zo'n zo huis te komen waar je meestal nooit zou komen? Heel vreemd. heel vreemd ja. Wist je wist je een houding aan te meten? Of? Nou, ik ging gewoon ja. nou, normaal zitten, hoe normaal zit. Want ik hoorde dat jullie het echt vet goed gedaan ja. hebben, hè? Ja, zeker. Maar ben ik in de eerste of tweede. Um, dat weet ik niet, ik, want ik was niet met jullie mee, maar ik hoorde echt een hele positieve verhalen. die gaan jullie ook terug horen. En Gachelle was helemaal op dreef, toch? Ja. ja. Leuk. Ja, heel Dus leuk. je hebt er veel uitgehaald. Ik ben benieuwd waarom we zo meteen horen. Ja, nou ja, ik weet, ik weet niet of we tijd hebben om iedereen uh, op zich. En sommige mensen hebben gezegd, helemaal niks. Ik zeg: even, nou dan knip je dat uit, helemaal niks. Ook goed. Ja, interessant. Ja. Oké, okay. dan gaan ja. we even boterham eten. <laughs>